Zo, bijna thuis. En uh, thuis ligt er als het goed is ligt er een pakketje klaar van Air Up. Die ga ik, uh, heb ik besteld en die gaan we eens even testen dadelijk. Ik heb er al veel goede uh, verhalen over gehoord. Je, je wordt er weer doodgegooid op, uh, op YouTube met, uh, met de reclame. Dus, uh, en uh, aangezien ik nog wel veel cola drink en uh, andere frisdrank en uh, weinig water eigenlijk, uh, ben ik uh, benieuwd of, het, uh, of dit de truc is. Dat is eigenlijk een soort wetenschappelijk trucje. Hè? Je drinkt gewoon water. Er zit een soort schijfje om het drinktuitje, waardoor er geurstof in je neus komt. Waardoor je hersenen eigenlijk denken: hé, hey, dat is cola of dat is een of andere vrucht. Dus, goed, ik ben eigenlijk benieuwd. En we zijn thuis, we gaan eens even kijken wat er in de doos zit. Want Ik heb natuurlijk ook al de hele tijd zo'n zo dopperfles. Ook leuk, maar één fles heb ik het eigenlijk wel gehad hè, met dat water. Tenminste. We gaan eens even kijken wat er allemaal in de doos zit. Ik heb wel wild berry smaak. Ik heb lemon en ik heb het starter Een beetje te zien. Kijk, hier staat het ook uitgelegd, hè? water drinken, geur, smaak, gewoon een trucje in de hersen. Vul de fles met water, rietje naar binnen. ik de pot stevig met de afbeelding naar boven. Trek de pot terug tot aan de rand. Drink door het rietje, bam! Met één pot kun je 5 liter drinken. En hier zit er een cola in en een tangerine. Nou, we gaan hem eens openmaken. Think nieuw, drink nieuw. Nog je het logo. Ik uh, maak wel een, uh, een face van qua kleurtjes. Ook een start Ik denk dat het wel snappen. Dus een uh, user manual. is yes. serieus een heel boekwerk. Uh, een doosje waar er nog op staat. Daar gaan we twee pots in een De, de cola pot En een tangerine. En natuurlijk. Fles kun je de fles kun je de drietje uithalen een dop. Soms met water vullen. 650 ml. Best een behoorlijke slok. En dan zal ik de tangerine proberen. Het zit weer weer gepakt in een apart plastic dingetje. Kijk, hier is zo'n pot. Het ruikt lekker, een beetje mandarijnachtig. Ik moet ook bekennen dat ik geen idee wat een tangerine is. Dus uh, ik ga hem proberen op de fles te zetten. Zoals je ziet, zit er een bepaalde vorm in. Dus hij kan eigenlijk maar op één manier op de fles. En dat is volgens mij zo. We gaan het proberen. Hij zit er boven. Hij zit erop. Hij is omhoog gepopt. Dit is uh, nog zo'n apart velletje dus ervanaf. Uh, gaan we het proberen. Ja, het is lekker. Heel gek maar. dat je, Het lijkt gewoon alsof ik uh, een soort mandarijnenwater uh, Drink, zeg maar. Ja, lekker. Kan er niet meer van maken. Het smaakt uh, goed. Je wil, uh, je wil meer drinken. Het, uh, het, het, het, het. Je denkt bijna dat het gewoon zoet is. Terwijl ik weet dat ik gewoon water drink. Dus dat is het gekke. Het was dus echt dit zo van de water vullen, lopje erop, de pot erop, aandrukken, pot omhoog of uh, aandrukken, pot omhoog, drinken en bam van hé, hey, wat gebeurt er? Goed, ik ben benieuwd naar alle andere smaken, ik, uh, ik maak eerst deze op. Ik ga ze niet allemaal openmaken nou? dan denk ik dat ze uitdrogen ofzo. Dus, uh, ik kom later een keer terug met een andere video, hoe de andere uh, smaken bevallen. Vooral de, de cola, daar ben ik, uh, ben ik benieuwd naar. En ik had het inderdaad goed geproefd, ik zat even te lezen. De tangerine, waarvan ik niet wist wat het was. Achterop staat, uh, tot het, nou, je kunt het niet zien denk ik, tot het mandarijn is. Dus vooralsnog uh, ben ik enthousiast. Ik uh, ga het nog even proberen, andere smaken. Ik kom erop terug, maar uh, vooralsnog vind ik uh, de Airup een uh, goede aankoop.